Drie tips voor betere Instagram foto's. Gebruik blauwe tonen. Foto's met blauwe tonen krijgen op Instagram 24% meer likes. Experimenteer met de hoek. In het algemeen houdt de camera op gelijke hoogte als het object, want dan krijg je geen vertekend beeld. Maar bijvoorbeeld voor foodfoto's kan het juist heel gaaf zijn om pal boven het bord een foto te maken. Dat valt juist die diepte weg. En licht is heel belangrijk. De mooiste foto's maak je nog altijd met natuurlijk licht. Dus maak ze buiten of vlakbij je raam. Vooral met foodfoto's een groot verschil. Wil je naast betere foto's ook meer volgers op Instagram? Download dan het gratis hoofdstuk uit het boekje In Beeld met Instagram.